Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. De vorige keer ben ik bezig geweest naar deze, met deze uh, uh, uh, Lilliput 6400. En uh, toen kwam ik tot de conclusie dat het uh, met twee motoren lastig zou zijn om te digitaliseren, maar dat een van de lampen kapot was, dat er weinig ruimte was. kwam ik in ieder geval later achter. Ehm. Um, Daarna ben ik gaan kijken wat ik ermee kan doen. Kan ik de lampen vervangen of um, ja, wat is er mogelijk. Um, om te beginnen heb ik een meting gedaan om te kijken wat um, het maximum vermogen van de motoren is. Als um, de manier waarop je dat kunt meten is om ervoor te zorgen uh, dat ze allebei eigenlijk stilstaan, kortsluiting maken en dan het amperage te meten. Bij deze locomotief komt dat uit op 1.1 ampère mijn uh, goedkope lees decoders die ik hier eens heb liggen kan 1.0 ampère aan maar met een piekspanning van, uh, van 2.0 dus op het moment dat deze in een uh, in een toestand komt dat die uh, volledig uh, de motoren blokkeren dan zal de uh, decoder als het goed is dat lang genoeg aan kunnen om de beveiliging erop te laten schieten dus dat geeft dat geeft hoop <coughs> Verder ben ik gaan uitzoeken wat het nu het beste moet je deze motoren in serie aansluiten of parallel ofwel moet de stroom eerst door de ene motor en dan door de andere motor en dan terug de decoder in of moet de stroom tegelijkertijd naar beide motoren. Daar was het internet niet helemaal over duidelijk. Het voordeel van parallel is in ieder geval dat je nog de weerstand van de motoren kunt lezen. En zo een beetje kunt bijsturen wat deze decoders dus doen met, uh, um, als ik me niet vergis, EMF. Um, het voordeel van serie, in serie schakelen, uh, is dat de maximale belasting, um, het aantal amperages op jouw decoder, lager is. Maar omdat dit net binnen de grenzen zit, denk ik, durf ik het wel aan om uh, ze in parallel te doen. Nou, de volgende... Volgende uitzoekwerk was er zit een printplaat. Zit hierop? Um, hoe moeilijk zou het zijn om hier een decoder op te zetten? Er zit hier een rij pin, pinnetjes, zeven uh, stuks. En er zitten een heleboel componenten op. En natuurlijk uh, de lampjes. Nou, de componenten zijn twee stuks ruisonderdrukker om ervoor te zorgen dat de ruis van de motoren niet over de baan heen uh, gaat verspreiden en daarmee een grote antenne wordt. En twee, ik denk weerstand, weerstanden, misschien diodes. Uh, ik heb ze geprobeerd door te meten. Ik kom er niet helemaal uit wat het nu precies zijn. Uh, toen ik die eraf had gehaald, bleek de printplaat heel erg eenvoudig te zijn. En eigenlijk elk spoor wat hier op de plaat zit, leidt naar ofwel de gemeenschappelijke pol voor de lampjes. Of naar de motoren of naar de assen. Op één klein stukje na. en Die zal ik even zoeken. Die zit uh, hier. Deze zorgt ervoor dat de, uh, de stroom van het spoor op de gezamenlijke pol komt te staan voor de lampen aan beide kanten. Uh, die heb ik doorgesneden waardoor dat nu elk van de aansluitingen en zo komt hij dadelijk op te zitten. Elk van de aansluitingen leidt nu naar een stuk functionaliteit. Dus... We hebben... Track pickup, Track pickup voor de andere kant. Uh, motoren, plus en min-pol. En drie verbindingen in het midden. Eentje, uh, maak ik mijn hoofd, deze is de gemeenschappelijke... Nee, dat is niet die. Nou, maakt niet zoveel uit. Het is de gemeenschappelijke pluspol. En de andere is voor de voorkant of voor de achterkant. Of eigenlijk voor deze lampen of voor deze lampen. In de locomotief zitten lichtgeleiders. Waarbij de lichtgeleider voor de witte lampen aan deze kant zit. En de, wit, eh, voor de, sorry, voor de witte en rode lampen zit aan deze kant. Dus voorkant wit, achterkant rood. Dan zet je hier licht op. Voorkant uh, rood achterkant wit zet je, op deze, uh, zet je op deze stroom. Dat komt dus overeen met de lichtgeleiders of sorry, de stroomdraden of de banen zoals die hierop zitten. En dan wordt het digitaliseren heel makkelijk. Op één probleempje na. Even kijken of deze er nog uit wil. Deze zit goed op zijn plek. Nee, die zit echt goed op zijn plek. Er zit normaal gesproken een mooi stuk metaal in voor een extra gewicht. 45 gram om precies te zijn. Die zit in dit vlak hier. Op het moment dat die op zijn plek zit, zit de printplaat er zo tegenaan. Misschien een heel klein beetje meer ruimte, maar dat is het. Aan de bovenkant zit de printplaat tegen de binnenkant van de uh, behuizing van, uh, uh, van, zo van de kap aan. Uh, er zit hier een heel klein beetje extra ruimte. Maar dat is te weinig. Voor zelfs deze hele smalle decoder. Dat is nog net te dik. Dus deze is zelfs ongeveer twee keer zo dik als de ruimte die erover is. Dus wat heb ik gedaan? Um, meestal haal ik lood uit de treinen, maar hier heb ik lood in het trein gestopt. Hier zit in uh, precies 45. Zeker nee, 54 gram lood. Uh, op elkaar gestapeld en nog wel een stukje aan de zijkant, zodat het ook goed zit zodat het niet rammelt. Hij is nu precies even zwaar als eerst. Uh, mooi in evenwicht. En uh, dat zou dus voor de karakteristieken van die trein niet uit moeten maken. Behalve dan dat dit iets minder goed voor het milieu is. En dit originele stuk, dat uh, ga ik gewoon in de doos bewaren. Samen met waarschijnlijk de twee originele lampen die het nog wel doen. Kijk, zijn deze twee... En natuurlijk alle andere onderdelen die ik er ook uit heb gehaald. De kapotte lampen liggen er ook nog bij. En deze twee. is hier echt een rommel op mijn werkbank. Nou vanwege de beperkte ruimte die ik heb. Ben ik gaan kijken hoe kan ik dit aansluiten. De, uh, als ik uh, rode led gebruik samen met een witte led. Dan... Uh, Zie, dan, dan, dan merk je dat de witte led meer weerstand heeft dan de rode led. Dus alleen maar de rode led gaat branden. Dus moet ik uh, per led een weerstand erop zetten. Nou moet ik dan hier een led op gaan monteren. Uh, even kijken of ik hem goed heb. Hier moet ik dan een, uh, uh, een led op monteren. Plus een weerstand. En dat moet allemaal... Zo is het goeie. Dat moet allemaal in de kleine ruimte tussen de bovenkant en, de onder en dit gaatje hier waar het licht uitkomt. Nou, dat is een heel gepriel. Iets waar ik eigenlijk niet aan wilde beginnen. Dus toen ben ik gaan kijken euh, als ik het alleen met witte leds doe. En ik heb leds met fosfor erin. En leds met fosfor zijn eigenlijk euh, heel paarse, violette leds. Die de fosfor uh, triggeren en daar komt een warm uh, wit licht uit. Warm genoeg, zit genoeg rood in om door die lichtfilter heen te gaan. Die, uh, die hierin zit voor de rode verlichting en daarmee een rode uh, lamp te tonen. Dus ik kan in principe gewoon witte leds gebruiken. Tenminste deze witte leds. Toen was er nog één probleem. Hoe krijg ik deze erin? Uh, daar moet ik nog mee experimenteren. Ik heb er hier eentje de uh, kop van afgeknipt. Ik kijk of ik hem in focus kan krijgen. Uh, misschien zo boven mijn nagel. Ik moet eigenlijk iets zwarts hebben. Of uh, zou dit niet werken? Hier heb ik de kop van afgeknipt. Zodat hij hierin past. Normaal gesproken zien ze er zo uit. Uh, dit is ook bijna niet te zien. Hier nog een motorschild, misschien dat dat wel werkt. Normaal zit er dus zo'n kop op. En, uh, die kun je niet onder een, uh, op, onder een bocht buigen dat die hier nog in past. Maar misschien dat die wel genoeg licht heeft vanuit de alle zijkanten, Dus dat alleen maar het erin hangen genoeg is om de, uh, uh, die lichtgeleiders uh, licht te laten geven. Nou dit was eigenlijk al het voorafgaande denkwerk. Want ik heb nu natuurlijk nog steeds niets gemaakt. Ik ga dadelijk op de, pluspool, de gedeelde pluspool voor mijn, uh, voor mijn lampen een, uh, een weerstand monteren. En die weerstand komt vast aan mijn decoder op de blauwe draad. En daarom moeten de andere draden ook allemaal hierop gesoldeerd worden. Zodat deze ongeveer hier kan zitten en op het lood kan liggen. En Dan komt dat er ongeveer zo uit te zien, en daarna kan ik gaan experimenteren met mijn lampen. Ik heb hier even een kleine opstelling: zo, zo. misschien is op de achtergrond de, de kerkklokken te horen. Het is uh, dat er, op het moment dat ik het opneem, bevrijdingsdag, dus er wordt vrij veel klokkengeluid vandaag. Uh, kan ik er hier nog een bij zetten. Vast wel. Zo. Nou. Deze uh, staat uh, naar boven gericht. Deze staat naar de zijkant gericht. Op camera is dit heel moeilijk te zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat komen. Als ik ze in, in die trein stop. En ik denk dat dat een stuk experimenteren wordt. Misschien is het wel het handigste... Als ik even een led hierop monteer en wat losse kabels, zodat ik met dit bordje kan kijken hoe het er allemaal uit komt te zien. Dit ga ik even off camera doen. Zodra het af is, ben ik weer terug. Oké, okay, ik heb met wat met plakwerk zullen we zeggen er een lamp in gemonteerd zo dit is de lamp zoals ik het oorspronkelijk in gedachten had met gebogen, uh, gebogen led uh, afgeknipte kop en als ik hem er gewoon in doe dan moet ik deze even pakken zo dan is hij bijna niet te zien veel minder fel dus ik zal ze uiteindelijk moeten maken zoals uh, ik deze hier heb. Ik heb me uiteindelijk uh, redelijk wat uh, verbogen. Waar zit mijn lens? Hier zo. Uh, het is nu een soort van zwanenvorm versus me gewoon zo uh, recht inzetten op. Uh, dat werkt niet zo goed. Um, ik maak me nog wel een beetje zorgen omdat hij hier tegen het metaal aan zou kunnen gaan zitten. En ik denk dat ik dat ook wil isoleren. Um, dat zal dan met een stukje tape moeten. Um, uh, maar in principe is dit wel een optie. Dus ik ga één lamp vastzetten. Ik ga hem erin solderen. En uh, kijken of ik hem kan Isoleren met tape en hoe dat er uiteindelijk er allemaal uit komt te zien, even zien ga ik hem daarvoor terugbuigen, ik denk het niet. Eh, mijn werkbank is echt een rommel van ik ga experimenteer, zal een best storende video geven denk ik. Helaas, helaas, helaas. Uh, soldeertin, hier heb ik nog wat. Dat is één. Dat is twee. Uh, type, type, type. Waar komt deze in? Deze komt in... is niet het beste isolatiemateriaal, dat weet ik. Maar ik zit met zo'n beperkte ruimte dat ik niet uh, ruimte op wil offeren. Niet, oh, ik moet echt iets anders bedenken. Ik wil eigenlijk geen ruimte opofferen voor, uh, voor isolatie, omdat ik zo, met al zo weinig ruimte zit. Kom, het blijft beter aan mijn vinger plakken dan in de, dan in de daarvoor bestemde opening, zo. heel klein stukje plastic wat ik daar nu in heb gedaan. En... Ah, dat is jammer, ik had gehoopt dat ik een scherp schaar had gepakt. Plakband, het scheurt dus altijd overal, te pas en te onpas. Behalve. Als het moet. Zo, ook opgelost. Voorlopig sla ik het wel even gewoon zo door om. En... Zo, zo. Het is een beetje kap, maar ja, kan ik deze nu dan nog opzetten. Zo. Perfect, niks meer aan doen. Nu nog vier. Um, ik ga ze even alle vier afmaken. En kijken of ik geen uh, fouten heb gemaakt in, uh, in, in mijn verwachtingen. Voor de zelf vier vastmaak. Kijk of uh, ik niet per ongeluk uh, weer polen omgewisseld heb. Nameten. En uh, daarna, denk ik. Dat de decoder er uh, in kan en dat ik uh, kan gaan testen. Het kan zijn dat dat uh, een uh, deel 3 gaat worden. Omdat deze al vrij lang aan het worden is. Ja, dit gaat een deel 3 worden. Uh, bedankt voor het kijken. En uh, tot deel 3 van uh, de 6400.